Ik doe jullie lesje 1 voor. De kat moet van links naar rechts voor het lyceum heen en weer blijven lopen wanneer iemand op het groene vlagje drukt. En als iemand op de spatiebalk drukt, moet de kat miauw zeggen en laat hij een geluidje horen. Dus ik ga dat bouwen vanaf start. Dus wanneer iemand op het vlagje klikt, moet de kat eigenlijk naar een positie gaan. Ik zal hem nu eventjes naar de huidige positie laten gaan. Ik ga ook sowieso ervoor zorgen dat hij zich richt. Naar rechts, voilà. En eigenlijk moet de kat dan blijven lopen. Als hij iets moet blijven doen, weet ik dat ik een herhaal nodig heb. Nu, hij gaat dat moeten blijven herhalen totdat hij helemaal klaar is. En eigenlijk gaat hij stapjes moeten nemen. Dus ik zeg, neem stapjes. Nu, als ik dat ga doen, dan gaat hij gewoon naar het einde komen. Uh, en dan gaat hij natuurlijk niets doen aan de rand. Ik zal het misschien even starten. Zo, die schuift naar de rand en daar wil hij blijven doorgaan. Dus dat is niet wat dat we moeten hebben. Hij moet aan de rand gaan omkeren. Dus ik zoek ook het knopje keer om aan de rand. Daar staat hij. Dus als ik dit al zou gaan doen, en ik druk op het groene vlagje, dan gaat hij al omkeren aan de rand. Je ziet dat de kat nog ondersteboven loopt. Dus dat zijn van die dingetjes die we nog moeten aanpakken. Een van de dingen die ik nu al ga aanpakken, is het feit dat hij niet wandelt, dus maar schuift. Dus ik heb natuurlijk het andere uiterlijk, zal het even laten zien, het andere uiterlijk van de kat nodig. Dus als ik hier tussen wissel, iedere keer het volgende uiterlijk neem, dan gaat hij... En dan gaat het alleszins lijken alsof hij loopt. Dus ik ga hier het volgende duidelijk een keertje bijvoegen. En ik kan ook zeggen dat hij heel eventjes moet wachten. En zo. Wacht 0,15 bijvoorbeeld. Dus even testen wat dat al geeft. Dus daar begint hij te wandelen. Dus dat lijkt op zich goed. Aan de rand zal hij wel omkeren. Maar hij zal waarschijnlijk nog iets vreemd gaan doen. Hij gaat nog ondersteboven. Dus dat is iets wat we moeten aanpassen. Hè. Dus hier kun je de richting gaan bepalen. Dus de richting staat nu nog fout, dus ik zet die eventjes terug op 90 graden. En dan mag hij, mag hij niet helemaal meedraaien, maar hij mag alleen links-rechts draaien. Dat gaan we al vastzetten. De kat had ik een duidelijkere naam kunnen geven. Hè? Kat, voilà. Stop, start, even kijken. En wandelt naar rechts. Hij zal ook bij het einde wel naar links gaan wandelen, dat verwacht ik uiteraard. Wel. Voilà, dus dat lijkt te gaan. Goed, dat is dat stukje. Een tweede stukje was druk op de spatiebalk en laat dan miauw horen en zien. Dus we kunnen een geluidje laten starten. Het standaard geluid van de kat is miauw. Dus dat kunnen we gebruiken. Start geluid miauw. Voilà. En dan mag de kat daarna nog iets zeggen. Dus bij uiterlijk zeg je miauw bijvoorbeeld voor. Ik zeg maar iets twee seconden. Miauw. Voilà. Een testje doen. Stop. Start. Ik druk op de spatiebalk. Inderdaad, dat lijkt te werken. Goed, nog een stapje dat we moeten doen is de achtergrond van het lyceum erbij gaan halen. Dus als we de achtergronden zouden bekijken... Dan zie je nu, ik heb daarop geklikt uiteraard, dan zie je bij de achtergronden niet staan. Als je hier iets tekent, moet je altijd even wachten van het moment dat je loslaat, komt je achtergrond eigenlijk, wordt die geüpdatet. Dus dit heb ik niet nodig, ik ga het even wegdoen. Ik heb een achtergrond nodig die ik ga moeten uploaden. Die achtergrond staat op de website, dus als je hierop klikt, dan krijg je de achtergrond te zien en dan kan je die gewoon gaan downloaden. Waarschijnlijk komt die bij mij in mijn downloads folder terecht. Dus als ik nu terug naar de tekening ga en ik kies uploaden, dan kan ik die gaan zoeken. Waarschijnlijk staat die bij mijn downloads. Voilà, daar staat Lyceum. Je doet openen. En als alles goed is, staat de afbeelding daar. Deze achtergrond heb ik niet meer nodig, dus ik ga hem al weg doen. En bij de code ga ik eens even kijken. Nu zie ik de code van de achtergrond. Dus als ik terug op de kat klik, dan zie ik de code terug van de kat... Eigenlijk staat hij vrij goed op het voetpad. Nu, ik ga sowieso ervoor zorgen, je weet dat ondertussen, dus als je een object vastpakt en je zet en ergens neer, dan worden de x-y-coördinaten ook iedere keer aangepast in de code. Vroeger moest je dat zelf doen. Nu werkt dat automatisch. Dus als ik hem eerst op zijn goede plaats zet, en ik pak dan deze code erbij... Pak die eronder. Dan gaat als alles de kat op de juiste plaats wandelen. En Vind je het te traag, dan ga je de wacht een beetje uh, verkleinen. Uh, je kan dat natuurlijk zelf een beetje gaan aanpassen. En dus op dit moment lijkt hij heen en weer te wandelen. eventjes wachten of hij het ook aan deze kant ook doet. Voilà. En we testen de spatiebalk nog. Zo, dat is eigenlijk alles wat de kat in de eerste les moet doen. Je moet de les natuurlijk een naam geven, les 1 op verkenning. Op het moment dat je dat doet en je drukt op enter, gaat hij het ook alweer bewaard hebben. Je ziet dat bovenaan. Of je zou hier het bestand nu opslaan, dat doet eigenlijk net hetzelfde. Dat is de eerste oefening.